in deze video gaan we een google takeout maken en dat doen we door naar takeout.google.com te gaan um, het is belangrijk dat je met de juiste account bent ingelogd um, hier aan de rechterzijde zie je met welk account je bent ingelogd in mijn geval is dat a.reseller.pepx.nl dat is ook precies de bedoeling voor deze video en zodra ik een export wil maken dan kom ik dus op deze pagina uit dan vink ik alles aan wat hier staat. Standaard is dat al uh, aangevinkt, dus dat is goed. Dus ik helemaal naar beneden, klikt op volgende stap en die zegt dan van nou ik wil het één keer exporteren in een zip bestand, hè, dat is al standaard ingeschakeld voor ons en dat alle exports die groter zijn dan 2 GB, worden gedeeld in meerdere bestanden. Uh, en dat was het eigenlijk. Je klikt nu op export maken. En wat je zal zien is dat je een mail krijgt in je postzak in, waarin staat dat de backup is aangevraagd. Dus hè, dat zien we nu hier. En zodra de backup is voltooid, krijg je een nieuwe mail. Dat is deze mail. En dan staat er dat de download klaar is om te worden opgehaald. En dan kun je hier op de blauwe knop klikken. En dan kun je dus ook je bestanden downloaden. Dus dat doe ik even. Je ziet hier dus de backup van vandaag, 30 augustus. Ik klik op downloaden en vervolgens zien we dus dat een export wordt gedownload naar mijn computer. Nou, En de inhoud van zo'n take-out, zoals je al ziet, je agenda, je contacten, druivenbestanden, alles staat erin. Als ik bijvoorbeeld op e-mail klik, dan zie ik hier alle e-mails uit mijn postvak in. Hoe groter je account, hoe meer e-mails en hoe meer bestanden hierin staan. Um, mijn drive bestanden. Ik zie hier dus een foto die had ik op mijn drive staan een uh, tweetal documenten en een factuur, um, adresboek. adresboek nou, dat staat hierin hè. dus dan heb je zo'n VCF bestand waar alle adresgegevens uh, in staan van mijn contactpersonen. Mijn agenda die vind ik hier in een ICS bestand en op deze manier heb je dus eigenlijk al je data in een backup uh, die je eventueel altijd nog handmatig weer kan terugzetten nou waar is het handig voor zodra je bijvoorbeeld een oud-medewerker archiveert dus dat die uit dienst gaat je hebt natuurlijk een account van hem met e-mails met agenda items met contactpersonen die we vanzelfsprekend bewaren nou, dan is het handig om je oud-medewerker of zelf in te loggen met zijn account naar takeout.google.com te gaan zo'n export aan te vragen dat vervolgens te downloaden via de link in de mail. En die backup ergens op te slaan, zoals op je uh, Google Drive, je NAS of bijvoorbeeld je S3 omgeving. Nou, in, uh, op die manier kun je dus heel eenvoudig je uh, backup, je, je oud-medewerkers, backuppen en daarmee arriveren. Nou, mocht je op zoek zijn naar een uh, professionele methode dat automatisch werkt, dat ieder met uur zelf de data bewaart en het zeven jaar lang voor je opslaat, dan hebben we daar ook mogelijkheden voor. Dat is niet gratis. Google Takeout is gratis. Maar stel je hebt een organisatie waarvan je graag wil dat dat soort dingen uitbesteed worden. Neem dan vooral even contact op met de gegevens hieronder. Um, je ziet hier het telefoonnummer van onze WhatsApp-lijn. En dan kun je even overleggen van nou wat zijn onze wensen precies. Wat kan Peppix voor jou betekenen. En op welke manier kunnen wij voldoen aan jouw wensen. Zodat het allemaal automatisch werkt. Nou, we hebben dus gezien in deze video hoe je via Takeout een backup kan maken en nu is het aan jou om zelf een backup te maken of te kijken naar alternatieven dat automatisch werken. Succes!